De KFN 28133 DWS is een witte koelkast van Miele. De koelkast is 181 cm hoog en 60 cm breed. Onderin bevindt zich een vriesgedeelte van 87 liter, verdeeld in drie ruime vrieslades. Daarboven zit het koelgedeelte met onderin een verslade, geschikt voor groente en fruit. Verder heeft deze mielen in hoogte verstelbare glazen draagpateaus. Met DynaCool zorgt de ventilator ervoor dat de koele lucht gelijkmatig door de hele koelkast verspreid wordt. Met dank aan de LED-verlichting heb je overal in de koelkast goed zicht. De bediening gebeurt digitaal met de knoppen en het display bovenop. Hier selecteert u de gewenste temperatuur en gewenste functies. In de deur zitten mooie transparante deurbakken, ideaal voor kleinere producten en voor flessen in de deurbak onderin. De draairichting van de deur is omkeerbaar en de grepen zitten in de zijkant van de deur, strak en stijlvol.